Goedendag. In Limburg scheen deze ochtend wel af en toe de zon... ...maar over het algemeen is er toch wel veel bewolking... ...zoals hier bijvoorbeeld in Rotterdam boven de markt. En die bewolking is ook af en toe dik genoeg om wat lichte regen te veroorzaken. Na de komende periode blijft het weerbeeld erg wisselvallig... ...dankzij een zuidwestelijke tot westelijke stroming... ...waardoor er storingen vanaf de oceaan ons van tijd tot tijd gaan bereiken... Komende avond en nacht is het grotendeels droog, hoewel een enkel buitje blijft toch wel mogelijk. En dan zien we vanuit het zuidwesten een nieuwe storing binnenschuiven. Hier komt die storing aan en die gaat woensdag overdag van zuidwest naar noordoost over het land trekken. Daarachter een paar buien, grotendeels droog. Donderdag overdag is dat ook het geval en dan zien we alweer een volgende storing naderen die in de nacht van donderdag op vrijdag gaat passeren. Ook dan valt er weer geruime tijd regen. Kortom, zeer wisselvallig weer dus met wel vrij hoge temperaturen voor deze tijd van het jaar. Woensdagmiddag is het ook zo'n 9 tot 10 graden bij een matige tot vrij krachtige wind uit zuidelijke richtingen. In de ochtend is het grotendeels droog, in de middag passeert dus die regenstoring. En de dagen erna blijft het wisselvallig weer. Donderdag overdag ziet het er net wel wat beter uit en dat geldt eigenlijk ook wel voor de vrijdag overdag. Want de regen die valt precies in de nacht. Temperaturen zijn hoog, 11 of 12 graden. Het weekende. Veel bewolking, temperaturen overdag rond de 9 of 10 graden en in de nachten blijft het ook zacht. Van vorst is voorlopig geen sprake. Nog een fijne dag.